<laughs> Leuk dat je weer meekijkt met een nieuwe top 10 van de familie romijnnl En deze keer behandelen we de top 10 kinderfeestjes. Het kinderfeestje dat jouw kind wil geven hangt natuurlijk sterk af van de leeftijd, persoonlijkheid en interesses van jouw kind. Deze top 10 kan natuurlijk niet voor iedereen de juiste top 10 lijst zijn, maar wellicht zitten er één of meerdere leuke ideeën tussen. De lijst bestaat zowel uit originele als minder originele ideeën. Deze laatste ideeën staan er ook in, omdat ze wel zeer geliefd zijn bij kinderen. Op nummer 10, themafeest. Een themafeest wordt vooral door jonge kinderen gegeven. Het gaat dan bij jongens meestal om een piratenfeest en bij meisjes om een prinsessenfeest. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor andere televisiehelden, zoals een brandweerman Samfeest of een teletubbiesfeest. Een kunstfestijn. Ga met kinderen naar een museum of nodig thuis iemand uit die de kinderen een kunstzinnige creatieve workshop kan geven. Er zijn in Nederland vele musea die complete kinderfeestjes organiseren. Maar je kunt ook kiezen voor een museum die dat niet doet. Dan kun je nadat je bij een museum bent geweest, thuis met de kinderen een bijpassend kunstwerk maken. Misschien ken je een kunstenaar, handvaardigheidsdocent of ander persoon die creatief is. Laat diegene langskomen om de kinderen een kunstwerk te laten maken. Of je zoekt iemand op het internet die langs kan komen. Op nummer 8, ouderwetse spelen. Er zijn vele activiteiten uit den oude doos die het nog steeds goed doen bij kinderen. Denk maar eens terug aan jouw eigen kindertijd, dan komen er vast leuke ideeën naar boven. Denk bijvoorbeeld eens aan een stoelendans, blindemannetje spelen, levend ganzenbord, zoelen, zaklopen of blikgooien. Op nummer 7 staat een sporttoernooi houden. Huur een gymzaal af of ga met de kinderen naar een sport- of grasveld. Maak twee of meerdere teams en laat ze deelnemen aan verschillende sportwedstrijden zoals voetbal, basketbal, volleybal, softball en nog veel meer. Het hangt ervan af wat er aanwezig is en wat jij voor handen hebt aan attributen voor welke sporten jij kiest. Houd de uitkomsten van de wedstrijden goed bij hoor mama of papa, want de winnaars verdienen natuurlijk een medaille of beker. Op nummer 6, een uitje naar een speelparadijs. Dat is zeker geen origineel idee, ja, ja. maar wel, het uh, is er wel eentje die... Uh, Waarvan je zeker weet dat de kinderen zich uitstekend zullen vermaken. Ga met ze naar het speelparadijs en je zult als ouder niet hard hoeven te werken. Het is bij alle speelparadijzen mogelijk om een compleet kinderfeest te laten organiseren. Dan krijg je er naast speelplezier voor de kinderen ook allerlei lekkernijen bij zoals taart, chips, frisdrank, patat, ijs en nog veel meer. Op nummer 5 een disco's. Veel kinderen houden van dansen. In elk geval jongere kinderen. Maar ook de wat oudere jongeren en meiden vinden dansen erg cool. Dat is al helemaal het geval als dat in het donker gebeurt. Een discofeest kan overdag worden gegeven. Maar in de avond is dat natuurlijk ook mogelijk als de leeftijd het toelaat. Verduister een grote ruimte en versier het met allerlei gave versiering en spectaculaire verlichtingen. Zet de favoriete muziek op van jouw zoon of dochter en laat de kinderen lekker swingen. En als het een avondfeest is kun je ze ook laten logeren. Oh, zag je iets praten hè? Daar hoort natuurlijk een hele mooie film met popcorn en chips bij. Het is daarbij extra leuk als je de film op een heel groot bioscoopscherm laat zien. Met een beamer bijvoorbeeld. Op nummer 4, een kookfeest. Koken wordt steeds populairder bij de volwassenen, maar ook bij kinderen in Nederland. Van samen iets koken of bakken zullen kinderen er genieten. Geef ze allemaal een koksmuts op hun hoofd en een kookschort voor, en die kunnen ze ook nog zelf gaan inkleuren. Je kunt van alles met ze gaan koken en bakken. Het belangrijkste is dat je iets verzint waarbij iedereen genoeg te doen heeft. Ik geef je wat voorbeelden hier om wat je kan maken. Je kunt maken koekjes, waterijsjes, fruitige sapcocktails of gewoon fruitig sap, pannenkoeken versieren, of je kan gewoon gourmetten, of je kan gaan En Daarbij is het leuk dat je veel verschillende groenten kan aanbieden met een laagje kaas. Heer. Op nummer 3 circusvoorstelling houden. Je kunt met je kinderen naar een circus of theatervoorstelling gaan, maar je kunt ook thuis een circusvoorstelling met ze maken. Daarvoor huur je een grote circus tent of maak je zelf een tent van doeken. Je verzint vooraf een aantal circus acts die je kinderen wilt laten oefenen. Hier maak je per onderdeel een script van. Je kan kiezen voor clowns, koordancers, acrobaten, goochelaars en dierentemmers met misschien wel je huisdieren. Verdeel de kinderen in groepjes en laat ze oefenen op de circus acts. Je kunt er ook voor kiezen om geen script te schrijven en ze zelf iets te laten verzinnen. Ook kun je een aantal circusattributen kopen of afhuren, zoals een e of een diabolo of een goocheldoos. Misschien ken je iemand uit het circus die jou hierbij kan helpen of wil je er iemand voor inhuren. Op nummer 2 een picknick in de natuur. Ga met de kinderen naar een groot gasveld, naar het bos, naar het strand of ander natuurgebied. Neem een groot kleed mee en allerlei lekkernijen voor een grote picknick. Naast picknicken kun je hier natuurlijk ook spelletjes voor de kinderen organiseren, zoals iets voor ze verstoppen. Tikkertje, verstoppertje, zandkastelen bouwen, hutten bouwen en, de, en nog veel meer. Waarschijnlijk hoef je zelf niet eens wat te verzinnen. Een dergelijk natuurrijk gebied zorgt ervoor dat de kinderen zichzelf uitstekend zullen vermaken. En op nummer 1 staat deze keer op de top 10 kinderfeestjes. Mag ik je alsjeblieft? Speurtocht houden! Als we aan een kinderfeest denken, dan is één van de eerste activiteiten die ons te binnen schiet een speurtocht. Dat is mij, uit mijn eigen jeugd, het meest bijgebleven. Dit is ook iets dat tegenwoordig bij kinderen nogal een groot succes is. Speurtochten heb je in vele soorten en maten. Luister maar eens! Traditionele spijlerspeurtocht, een fotospeurtocht, een speurtocht met een voertuig en een speurtocht met gps. En daarnaast kan je nog veel mooiere speurtochten verzinnen. Dit was alweer een top 10 van de familie Allemaal hartelijk bedankt voor het kijken. En natuurlijk niet vergeten even een duimpje te geven als je op YouTube kijkt. Even op het belletje te drukken. Natuurlijk te abonneren op het kanaal. En als je op Facebook kijkt, vindt onze pagina leuk. En vergeet vooral niet even te reageren op deze video. Allemaal dank jullie wel voor het kijken en tot later. Adieu! A little oh.